Goed zo, Joyce! Oh, Het is een beetje nat hier. Ik wacht wel even. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Annabel! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Goed zo, Blackjack! Hé, hey, Annabel! hoe je bak hangt helemaal scheef! Hé, hey, Roosje! Goed zo, Joyce! Hoi Jos! Hooi genoeg!